Doet deze dagen echt wel zomers aan met veel zon en hoge temperaturen. En ja, we weten natuurlijk in ons land dat op een gegeven moment die hitte ook weer verdreven wordt. En wanneer dat precies gaat gebeuren, daar gaan we nu naar kijken. Ik kan u nu al verklappen, precies weten dat doe ik nog niet, want er is veel onzekerheid. Maar het wordt aan de hand van de kaarten wel allemaal duidelijk. In ieder geval vandaag. Deze woensdag een prachtige dag, vanochtend ook een mooie foto ontvangen vanuit Rotterdam. Bijna een strak blauwe lucht met heel veel zon en aangename temperaturen. Meer naar het zuiden is het zelfs zomers warm geworden. Ja, op de satellietfoto kunnen we heel duidelijk zien dat er een krachtig hoge drukgebied aanwezig is. Dat hoge drukgebied dat strekt zich eigenlijk uit, helemaal vanuit de Azoren. En dan zien we zo die uitloper richting het centrale deel van Europa gaan. En dat zorgt ervoor dat er hier heel veel zon is en nauwelijks bewolking. En de komende dagen blijft dat eigenlijk ook wel zo, hoewel er af en toe wel wat hoge bewolking voorbij gaat komen. En die is soms wat dikker, met name vrijdagochtend bijvoorbeeld denk ik dat het best wel even bewolkt kan gaan beginnen. Maar dan komt de zon er ook weer bij en de wind die zal dan ook gaan draaien en dan krijgen we echt vanuit het zuiden warme lucht. We kunnen dat mooi zien ook op deze kaart. Die pakken we op op donderdagmiddag drie uur en we kijken hier naar het 850 hectopascal vlak. Dat is het niveau op zo'n 1500 meter hoogte. En de temperatuur die we daar aantreffen, als we daar in deze tijd van het jaar zo'n 15 graden bij optellen, dan hebben we een aardig beeld van wat de temperatuur aan de grond zal zijn als het een mooie zonnige dag is. En wat zien we dan? Boven Spanje en Frankrijk temperaturen op dat niveau rond de 25 graden. Dat is dus zeer warme lucht en die komt geleidelijk aan richting Nederland. Ik laat u dat zien als ik de animatie aanzet. Dan zien we dat die warme pluim geleidelijk aan onze kant op gaat komen. En dan naar het oosten gaat wegtrekken. Dat betekent dat we de komende dagen ook steeds warmer weer gaan krijgen in ons land. Met name vrijdag en zaterdag. Dat kunnen echt warme dagen worden. Wat we wel zien, en dat kunnen we hier ook heel duidelijk zien. Is dat die warme lucht op een gegeven moment naar het oosten wordt weggedrukt. En dat we dan weer in koelere lucht komen. Dit is het Amerikaans model waar we naar kijken. En dit moet dan ergens gaan gebeuren in de nacht. Van zaterdag op zondag en zondag overdag. Als ik de animatie nog wat verder aanzet, dan zien we dat die warmte helemaal wordt verdreven op dat niveau. In het zuiden van Europa blijft die warme lucht wel heel duidelijk aanwezig. Nou, het weerbeeld daarbij, meestal als warmte verdreven wordt, dat betekent dat er ook neerslag gaat vallen. Hè? We krijgen dan de scheiding van de warmlucht en de koude lucht. En als dat passeert, dan heb je daar vaak een front en ook neerslag. En ook op de kaarten aan de grond kunnen we dat mooi zien. We beginnen weer met dat hoge drukgebied op woensdag, wat over het westen van Europa ligt. Dan is er weinig aan de hand. Dan zet ik de animatie aan en dan zet ik hem weer gauw op stop. Dan zien we vrijdagmiddag dat er nog niet heel veel aan de hand is... Het kern van het hoge drukgebied ligt boven Duitsland. We hebben dan die zuidelijke stroming met die zeer warme lucht die onze kant op komt. En dan zet ik de animatie weer aan en dan laat het Amerikaanse model heel duidelijk wel wat buienactiviteit zien in de nacht van zaterdag op zondag en zondag overdag met name in het noorden van het land. Maar daar zit nu precies de onzekerheid. Dit is de uitkomst van het Amerikaans model. Het Duits model is bijvoorbeeld veel eerder. Dan moet het al zaterdag in de middag gaan gebeuren. Terwijl het Europees model het pas laat op zondag laat gebeuren. En dan is nog maar de vraag hoeveel neerslag er gaat vallen. Veel onzekerheid dus in het weekend wanneer die warmte wordt verdreven. Voor hetzelfde geld heb je op zondag nog temperaturen rond de 30 graden. Maar het kan dus ook al in de koelere lucht zijn. En dan zitten we rond de 20 graden. Scheelt zomaar 10 graden. Ik zet de animatie nog even aan om die storing weg te laten trekken. Wat wel duidelijk is dat we dan volgende week, als dan die storing ergens gepasseerd is, we wel met die noordelijke stroming gaan te maken krijgen, noord-noordwest. En dan krijg je echt wel die koelere lucht. Wat kan ik u nog meer laten zien? Ik kan u een temperatuurpluim laten zien van bijvoorbeeld de regio Noordwest. En die pluim die laat heel duidelijk die onzekerheid zien op zaterdag en op zondag. En dat is precies... Het moment dat ergens die koude lucht moet gaan passeren. Daarna zien we toch wel weer een vrij strakke lijn met temperaturen voor de regio Noordwest in de 20 graden. Wat we ook mooi zien is dat het eerst even een stukje warmer gaat worden op met name vrijdag. Rond de 25 graden in het noordwesten als we voor het zuidoosten gaan kiezen... Of ik Klik nu het midden aan, dan zien we al dat op vrijdag en zaterdag die temperatuur ruim boven de 25 graden uitkomt. Maar ook hier is die onzekerheid heel duidelijk aanwezig. En die onzekerheid, die kan ik nog wat preciezer aangeven. We kijken hier naar een pluimverwachting. En inmiddels weet u waarschijnlijk wel, dat zijn eigenlijk 50 verschillende verwachtingen. En die hebben allemaal hun eigen patroon. Op het moment dat die dicht bij elkaar liggen, kan je iets over de zekerheid zeggen. Hier zien we dat bijvoorbeeld voor die donderdag. Het is vrij zeker dat dat gaat uitkomen. Maar op het moment dat ze uit elkaar liggen, krijgen we dus die spreiding. En als we nu in detail naar die spreiding gaan kijken... en dan pak ik eventjes de detailpluim erbij. Dan zien we dus al die lijntjes voorbij komen... En wat dan opvalt op zondag is dat we eigenlijk best wel een bundeltje zien aan de warme kant en we zien een bundeltje juist aan de lagere kant. En dat zorgt ervoor dat er veel onzekerheid is. Want ja, zoals gezegd 15 tot 20 graden of 25 tot 30 graden, het maakt nogal een verschil. Dat moet toch echt wel duidelijker gaan worden de komende dagen. Dat voor wat betreft de pluim, als ik dan nog eventjes deze kaart laat zien, de kans op zomerse warmte, nou, dan is dat duidelijk. Hè? Dan zien wij op vrijdag en zaterdag ja, vrijwel zeker voor deze regio, en we kijken nu naar regio Zuidoost, temperaturen boven de 25 graden. Maar wat ook opvalt, bijna 100% kans op een tropische dag, temperatuur rond 30 graden. Waarschijnlijk een paar graden daarboven. Dat is heel goed mogelijk op die zaterdag. En voor het zuiden zien we dat zelfs ook nog de kans op zondag aanwezig is. Daarna wordt toch wel duidelijk dat die lagere temperaturen moeten gaan komen. Dus als ik dit samenvat. dan betekent dat dat we de komende dagen oplopende temperaturen hebben met veel zon. Dat erg ons in het weekend waarschijnlijk op zondag. De temperatuur gaat omslaan als het front door gaat komen. Daar is heel veel onzekerheid. Op het moment dat het front is doorgekomen, dan gaan we duidelijk naar lagere temperaturen. En dat lijken we dan ook wel vast te houden. Als ik nog even regio midden erbij pak, dan zien we dan na het weekende. dat we over het algemeen zo rond die 20 graden zitten of er net iets boven. Nog een fijne dag.